Geef eens even een korte, ofwel mooi inzicht, ofwel waar je mee verder kan voor jezelf uh, na deze dag. Het beeldverhaal uh, vond ik wel uh, nou, toch een beetje eye opener om En dat ik daarmee uh, aan de slag wil uh, gaan. Hè. Dus een beetje het complete plaatje proberen uh, vorm te geven door middel van uh, de foto's. Ik vond het echt ontzettend interessant. Uh, ook. Maar ook al troostfoto's. Uh, ook weer, om daar wat mee verder te gaan. en die je kunt gebruiken. weer voor je portfolio. of andere manieren uh, te delen. Ook, uh, dus het is wel heel mooi. Ja, ik heb heel veel gehoord. <laughs> uh, nou, een stuk, ja, Ik ben erg geraakt door het beeldverhaal. de troostfoto's. Nou, daar ga ik echt zeker oefenen. voor met. met camera technieken. om daar nog steeds uh, meer mee te doen. Uh, Lightroom. Uh, uh, neem ik echt voor mezelf mee om daar eens in te uh, duiken en uh, mee te gaan experimenteren. Uh, ja, en het stukje mindset in uh, marketing. Nou, dat doelt hier nu nog. van Wat, doe ik, wat pak ik dan als eerste ah, aan? Uh, wat, wat is dan wijsheid? Dus even stoeien met, uh, ja, met alle informatie die ik uh, vandaag heb opgedaan. Dank ja, maar Beren interessant. Ja, ik zei dat ik het eerste deel van de les echt heel interessant vond. Um een maken, hoe je met foto's je, je verhaal vertelt, um, wat er allemaal bij komt kijken. Ja, heel interessant. Dat je eigen verhaal niet per se uh, hetzelfde oproept als bij een ander. Alles bij elkaar gewoon een heel uh, mooie volle dag, veel fragmenten om uh, haakjes om mee verder te gaan. Ik vond de troostfoto's heel, uh, heel bijzonder om te zien en te doen ook. Uh, best wel lastig, want ik ben echt wel een. Uh, uh, ik leg meer vast dan dat ik creëer. Dus het was voor mij best wel weer even moeilijk om uh, uit mijn hoofd dan. Uh, uh, uh, nou ja, om die foto echt te gaan creëren. Maar ook wel weer een goede les. Wat ik heel mooi gezien heb uh, in de reportage van Daphne. Van, uh, ja, dat je eerst het beeld neemt van die ouders die daar in en in verdrietig staan te kijken. en dat je dan dus laten zien dat dat is naar de foto van hun kindje. Of bij Ilja, de mensen die naar boven kijken en dat blijkt dus te zijn naar ballonnen die opgelaten worden. Dat is voor mezelf nog wel iets om ook rekening mee te houden en dat eigen te maken. Mooi inzicht ook, absoluut. Ja, heel leerzaam en zeker ook omdat het ook, dat ik mijn eigen foto's kan laten zien. dus dan, uh, ja, dan zie je het ook meteen in je eigen werk terug. En wat je ook noemt dan die tegenshots. Dus, uh, ja, waar, waar kijkt iemand naar of uh, kijk, kijk een keer achterom, weet je? ik je achterom? Er staan allemaal mensen achter je nog uh, op te kijken. En, uh, dus dat is wel een eye-opener, dus daar ga ik zeker mee verder. En omdat ik voor mijn werk veel moest photoshoppen, photoshop erbij gepakt. Maar voor dit soort dingen is die workflow, dat is wel heel erg fijn, want het is wel heel erg efficiënt. Dat waren even zo wat impressies van cursisten aan de opleiding Bekwaam Afscheidsfotograaf uit één lesdag. Wil jij nu ook meer weten? Stuur me gerust een mail. info-afscheidsfotograaf.nl